coalitie, gun de oppositie, ook eens wat. In Nederland zijn er verschillende partijen die heel veel zetels hebben gewonnen, soms bijna de meerderheid hebben en toch niet in de coalitie terecht zijn gekomen. Dat kan een hoop frustratie opleveren als ze daarna niks meer te zeggen hebben, geen inspraak hebben en het gevoel hebben dat er niet naar hun argumenten wordt geluisterd. Daarom zeg ik, coalitie, gun de oppositie, ook eens wat. Hoe kun je dat als coalitiepartij doen? Dat kan bijvoorbeeld door te zeggen tegen de oppositiepartij, als u mij uitlegt waarom het hierdoor goedkoper wordt, dan wil ik over uw voorstel nadenken. Of door te zeggen, als u weet hoe we dit geld kunnen besparen, dan wil ik dit zeker met mijn fractie bespreken. En dat mag natuurlijk best met humor gebeuren. Zo zag ik jaren geleden dat de ene partij tegen de andere partij zei, onze Partij staat open voor goede argumenten. En dit keer heeft onze partij een goed argument gehoord van uw partij. Dus we gaan met uw voorstel mee. Toen zei die andere partij, de oppositiepartij, dat gaat de goede kant op. Dat is al de tweede keer dit jaar. Oei, dan moeten we uitkijken, zei de coalitiepartij.